Ik heb vijf, zes, zeven ton nodig om dit afgekloven asielzoekerscentrum om te katten tot een plek waar mensen graag naartoe komen. Het is in ieder geval wat in mijn mars ligt. Alleen als je zelf echt wil veranderen ben je denk ik in staat om je bedrijf te veranderen. Wie over de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt, passeert net voor de afslag Hilfsum de Groene Afslag. Een plek waar de duurzame wereld van morgen vandaag wordt vormgegeven. Gangmaker Lucas Mol die komt er komt er met me over praten. Welkom bij CVD TV. Ja Lucas, hartelijk welkom. Goedem Goedemorgen. Ja, het is, het, ja, jij bent, ja, gangmaker heb ik ook maar online ergens vandaag gepikt. Is dat een beetje een goede omschrijving? Nou, een gangmaker, ik ben een Brabander, bij een gangmaker denk ik aan carnaval en uh, ja. voor, de, voor de band uh, uitlopen. Uh, maar nou ja, ik probeer wel een beetje voor de troepen uit te lopen, maar ik noem mezelf meer de aanjager. De aanjager. Ik ben de drijvende kracht. En, en de uh, aanjager waarvan? Nou, van de groene afslag, uh, maar in, in principe ook een beetje van uh, mensen in overdrachtelijke zin de groene afslag te laten nemen. Want Precies. daar gaat het natuurlijk ja. Uh, over. Ja, want hoe lang, Wat was? Zeg maar, hoe is het ontstaan? Even helemaal terug naar het begin. Hoe is de groene afslag ontstaan? Het is eigenlijk ontstaan omdat ik samen met mijn uh, vriendin, die architect is, een ondergronds huis heb gebouwd in het uh, Gooi. En dat was eigenlijk één grote open loft. En ik met mijn achtergrond als kunsthistoricus en, en oud-conservator vond het leuk om daar af en toe dingen te organiseren. Want per ongeluk ging dat huis uh, de hele wereld Ja, Jij ging een uh, beetje viral, over. hè? ja. ja. Als je jaguars aan de muur gaat hangen, dan uh, vraag je er ook om te Ja, die moest sterven voor de groene droom. <laughs> Dat iedere dag mee naar Amsterdam rijden met een cilinder, Dan schiet moeder aarde niet heel veel op met, uh, met ons duurzame uh, huis. Dus die hebben we inderdaad als keukenkast aan de muur uh, geschroefd. Ja. Maar daar kwam dus Jan en allemaal over de vloer. En ik vond het leuk om daar voor de groep te staan. Maar mijn vriendin is er uit wat... Uh, introvertig hout gesneden ja. en het liep regelmatig rond met brandende salie om vreemde energieën weg, uh, <laughs> uh, weg te sturen. En die zei op een gegeven moment van ja, moet je niet een andere plek uh, hm. bedenken. nou en ik hoorde dat er in het hart van het Gooi, in het hart van het Goois natuurreservaat, dat oude kazerneterrein Krailo, waarin een aantal panden dertig jaar lang asielzoekers hebben gezeten, ja. uh, dat ik daar misschien een kans was om een openbare versie van mijn duurzame huis uh, hmm. te maken. En het is een café, restaurant, een zalenverhuurding en er zijn kantoren voor koplopers. Maar... Eigenlijk is het vooral een podium... waar de mensen die het beste voor hebben met de planeet... elkaar tegenkomen om elkaar... Mm -hmm. maar het liefst zoveel mogelijk andere mensen te inspireren... te enthousiasmeren, te motiveren en te activeren... een paar dingen in ons leven uh, anders uh, te doen. Vooral ook in je werkende leven... want dan komt er een veel groter vliegwiel uh, yeah. uh, aan, uh, gaat er aan de gang. Yeah. En ik vind het zo leuk dat het in het gooi uh, is... Want het gooien is natuurlijk eigenlijk een, ten opzichte van de grote steden om ons heen een beetje conservatieve plek. Daar gebeurt weinig op, uh, relatief weinig op het gebied van duurzaamheid. Maar rondom de hei en eigenlijk op maximaal drie kilometer fietsafstand van de groene afslag wonen wel uh, nou ja, 50, 55, misschien wel 60 procent van de mensen, man, vrouw, die het voor het zeggen hebben in de BV Nederland. Ja. En die komen niet op al die andere enigszins alternatieve uh, plekken waar aandacht gevraagd wordt mm. voor een nieuwe economie. En die komen wel bij jou? Die komen wel bij mij het enige onaangeharkte stukje uh, gooien. Uh, wat komen die bij jou doen? Nou, uh, vergaderen, ideeën opdoen, geïnspireerd uh, worden. We hebben heel veel heidedagen. En ja, daar komen ze nadenken hoe ze hun uh, bedrijf kunnen verduurzamen of een bedrijfsvoering. Uh, en ik dacht van ja, ik kan wel een alternatief wegrestaurant, want we zitten uiteindelijk onderaan een afrit aan ja. de A1... Uh, biologische taartjes gaan verkopen aan mensen die toch al biologische taartjes uh, eten... dan sla ik niet een hele grote deuk in een pakje boter. Mm. als er nou mensen komen die daar nog niet zo mee bezig zijn... en wel begeisterd worden een paar dingen te veranderen... dan, uh, dan, dan, op, ja, dan is mijn impact uh, hopelijk uh, groter. Nou, en om er terug te komen op jouw uh, vraag, waarom komen ze... Ik ben van origine een kunsthistoricus en conservator geweest. Ook reclameman, toch? Ik heb, ik heb ook een, een, een reclamebureau in Amsterdam uh, uh, uh, gehad. Maar um, door, de, die, door dat conservatorschap uh, ben ik een beetje ook een verzamelaar uh, uh, geworden. En in plaats van kunst verzamelen, wat ik een klein beetje uh, uh, doe, um, ben ik eigenlijk rode broeken uh, zoals ik ze gekscherend uh, noem, gaan verzamelen. Uh, die mensen die het voor het zeggen hebben in de BV Nederland, dacht ik van ja, ik heb uh, vijf, zes, zeven ton nodig om dit afgekloven asielzoekerscentrum uh, om te katten tot een plek uh, waar mensen graag naartoe uh, komen. Die had ik zelf niet uh, uh, liggen. Mm -hmm. En uh, toen ben ik naar Stichting Doen gegaan in een heel vroeg stadium. En dat is een bijzondere club die onder de postcode loterij hangt. En die zeiden van, nou, je kan van ons uh, 100.000 euro lenen en je krijgt 50.000 euro uh, programmeringsgeld. Uh, en het ging me eigenlijk niet eens om dat geld, maar om de stempel. Dat uh, stichting Doen zei van, hé, hey, dit is een bijzonder initiatief. Mm -hmm. En met dat verhaal ben ik eigenlijk rode broeken gaan verzamelen. Die de rest honderd, van het geld konden roesten. 100 woesten. mensen in het gooi uh, gaan proberen te vinden die allemaal, niet de hoofdprijs, slechts 5.000 50, uh, uh, euro... Uh, Inlegden uh, en daar krijgen ze allemaal uh, 10% rendement op. Mm. Nou, als je in een tijd van uh, negatieve rente uh, op, op je banktegoed, dan is het eigenlijk een heel groot uh, percentage. Hoe draai je 10% rendement voor die gasten dan? Nee, dat doe ik niet. Oh. Want bij de groene afslag draait het niet om geld. Dus ze krijgen nee. het niet in cash, ah. maar ze krijgen het in zalenverhuur. Ah, okay. En dat is een hele. Uh, de kern van mijn hele En gaan antwoord op op toch gebruiken. daarom gaan ze het gebruiken. Ja, daardoor komen al die mensen uit mijn Raad van 100 met een managementteam, met een Raad van Bestuur, ja, ja. met een commissariaatjes, met een stichtingbestuurtjes bij mij over uh, de vloer. En is het een komen en gaan van al die uh, mensen en een entourage bij de, uh, bij de Groene Afslag. Hey, is dit de beste uh, vorm die jij nu hebt gekozen? om het grote probleem, hè, want dat, dat is het klimaatprobleem, ja. uh, zeg maar. Is dit de beste vorm voor jou ja. om, om het aan te pakken? Nee, dat, dat, dat weet ik niet. Het is in ieder geval hm. wat in mijn mars ligt ja. om, om uh, te doen. Ik heb in mijn studententijd uh, in de horeca gewerkt, cafetjes gerund en uh, bedacht. Ik heb een reclamebureau uh, gehad en sinds ik dat duurzame huis uh, heb... Uh, weet ik ook mijn weg te vinden en krijg ik steeds meer verstand van de, van de duurzame omwenteling. Ja. Nou, die drie dingen heb ik door elkaar uh, geroerd. Eigenlijk die drie verschillende paden. Oh ja, En ik, en ik heb dus ook nog in, in een museum uh, gezeten. Ja. Uh, dat heb ik allemaal door elkaar geroerd. En dit is wat in mijn uh, uh, macht uh, mm. ligt om te doen. Misschien zou het wel veel effectiever zijn om uh, een lobbybureau... Ja, uh, voor moeder aarde uh, ja. te beginnen ja. en uh, in Brussel en Den Haag te de dure plat ja. te lopen. Maar dit is I, jouw vorm? I don't know, nee. maar dit is mijn uh, vorm. En wat ik probeer, is dat veel te grote issue op een aantal uh, onderdelen... een beetje kleiner en behapbaarder uh, te maken. En ik probeer uh, kunst, uh, klimaat, creativiteit... ...en humor door elkaar te roeren, waardoor het allemaal een beetje pruimbaarder uh, Is wordt. dat nou, wil ik zeggen, zijn we te laat of zijn we nog op tijd? Nou, we zijn redelijk aan de late kant, maar hm. ik denk dat we nog wel op tijd zijn. Ik ben in het diepst van mijn zijn een, een enorme optimist en ik zie altijd weer een uitweg... Ja. Maar hoe langer we wachten, hoe duurder het gaat worden en hoe meer ja. pijn het gaat doen. Ja. Uh, die, die ondernemers waar je het over hebt. Hè, de, de, de, de wat grotere, laten we even een paar partijen behandelen en hun rol bekijken. Uh, als we kijken naar de, de, de grotere bedrijven, wat voor initiatieven worden er ontplooid op dit moment? Wat zie je dat ze gaan doen? Want ik geloof best wel in ook in de boardrooms dat er betrokkenheid is bij dit thema. Maar aan de andere kant zitten ze misschien ook wel vast aan, aan andere dingen die daar. Staan. Wat zie je gebeuren bij die clubmensen? Nou, ik zie gebeuren dat een heleboel mensen nu zo langzamerhand wel overtuigd zijn dat er wat moet gebeuren. Ja. Maar dat een heleboel mensen nog geen clue hebben wat precies en, en hoe. En zeker bij die grote organisaties is het zo dat er uh, in de top uh, beleden wordt dat het allemaal anders moet. Een circulaire economie en uh, het moet inclusiever en... Aandacht voor de Parijse akkoorden, noem, noem allemaal maar op. Maar dat het van die hele grote tankers uh, zijn die maar heel weinig in beweging uh, komen. En wat ik merk is dat er um, eigenlijk bij de subtop van die grote bedrijven uh, mensen zo langzamerhand gek worden. Van die beloftes die niet waargemaakt worden en iedere keer maar weer een, een, een rapport en een onderzoek. En, en er gebeurt te weinig en die... Uh, die mensen intern krijgen haast en, en die zien die beweging van die olietanker... die zo'n grote organisatie is, maar niet op gang komen en die vliegen uit. En aan de onderkant krijgen die bedrijven ook steeds meer problemen... om uh, high potentials binnen te halen. Ja. Want die zeggen van ja, uh, leuk zo'n olietanker vol met uh, uh, politieke spelletjes en greenwashing... Uh, doe mij maar een, een start-up of, of een, of een scale-up mm. met, uh, met, met, met een groene purpose en, en wat lol. Um, hoe zie jij de rol van overheden in dit spel, landelijk dan wel regionaal? Lastige vraag. Um, die, die lopen ongeveer per definitie achter, um, achter de feiten uh, aan. Het, het, het, is, het moet een samenspel zijn van, van de overheid, bedrijfsleven... En, uh, en, de, en de burgers en de huidige uh, politici die we hebben... Ja, die lopen wat mij betreft uh, te weinig voor de uh, troepen uit. Mm. Gelukkig hoor je dat steeds meer in de... Uh, lees je het in, in, in de kranten... van goh, uh, meneer Rutte gaat er prat op uh, dat hij geen visie heeft. Er komen steeds meer geluiden van... Uh, hebben we niet zo langzamerhand een leider nodig... die wel voor de troepen uitloopt en uh, gewoon op de horizon zet van mm. jongens uh, linksom of rechtsom uh, er moet wat veranderen mm. uh, follow me ondernemers die zitten te kijken en die begaan zijn met het thema Nou, dat zijn er steeds meer um, wat kunnen, wat kun, kunnen die met jou dingen doen zeg maar heb jij kun je bedrijven gebruiken uh, kunnen ze met de groene afslag dingen doen uh, hoe werkt nou, dat wat ze met mij kunnen doen en wat ik met hen, uh, yeah. wat ze met mij uh, kunnen doen. Uh, wij kunnen de clubs ontvangen. Ik sta heel vaak uh, voor groepen om te proberen ze iets uit te leggen van het, uh, het wel en wee van de groene afslag. Wat we aan het doen zijn. Mm -hmm. We zijn natuurlijk een voorloper um, nou ja, in, in, in de circulaire uh, economie. Alles wat we doen, proberen we te denken van joh. Is het nou uh, wel zo slim hoe we het al, altijd hebben gedaan, kan het niet anders? Mm -hmm. Daar proberen een voorbeeld in te zijn, daar kunnen we over vertellen. We zijn de School for Change begonnen, waarin we professionals uit het bedrijfsleven aan de hand meenemen... Um, om binnen hun uh, eigen organisatie, met de theorie die ze bij ons krijgen... maar vooral ook het handelingsperspectief wat ze aangeboden krijgen... Um, Change agents te worden, om het vuurtje op te stoken in een, in een eigen uh, club. We kunnen ze in contact brengen uh, met uh, koplopers in de, in de duurzame wereld. Een aantal die hebben, er, uh, die hebben een hoofdkwartier bij de groene afslag. Uh, ik heb uh, vlak voor de zomer een herontwikkelingsovereenkomst getekend met de club die namens de drie gemeentes. Uh, die de hele Krailo-kazerne gekocht uh, hebben en moeten herontwikkelen tot het buurtschap Krailo. Met die club, Gem Krailo, heb ik een, uh, uh, een, een herontwikkelingsovereenkomst getekend uh, om een oude militaire school, die 450 meter verderop op het terrein staat, te gaan uh, herontwikkelen. Tot de groene afslag As You Know It. Als je er geweest uh, bent, daar komen ook een aantal uh, hotelkamers uh, bij. En samen met woningbouwvereniging De Alliantie... gaan we uh, 36 sociale woningen ook in hetzelfde complex uh, mm. uh, maken. Dus uh, de vraag van de lokale overheid kwam... wil je met de groene afslag het kloppend hart van die nieuwe wijk uh, worden... Nou, en daarom ga ik die school kopen. Wat grappig is, daar werden vroeger uh, soldaten uh, geïnstrueerd hoe ze bommen moesten maken en uh, demonteren. Nou ja, wij gaan proberen ammunitie te maken om uh, tot een uh, nieuwe economie uh, te komen. Een plek te creëren waar echt de toekomst uh, bedacht uh, wordt met de knappe koppen die er zitten. Uh, en uh, de knappe koppen die er over de vloer uh, uh, komen en openstaan om bij alles wat ze doen de vraag te stellen, ja, kan, kan het niet anders. Mm. En ook de mensen die daar komen te wonen, zullen daar dan een rol in gaan spelen? Wat ja, dan... wat ons betreft wel. Het zijn natuurlijk sociale uh, woningen. Eh? Maar die mensen wonen, de, de, de, je er van, die wonen op appartementjes van uh, uh, onder de 50 uh, vierkante uh, meter. En uh, er is een rare regel dat die dan geen... Uh, een berging krijgen als je onder de 50 meter eh, woont, heb je geen berging nodig. Zij dan juist een, text... ja, een nodig, hè? Ja, dat zou je denken. <laughs> en, maar die zijn dus klein bij huis, ze hebben een kleine beurs. Nou, wij hebben, de horeca, straks nog een hotel uh, uh, uh, erbij. Zij hebben wellicht uh, geen ruimte voor een werkplek, maar wij hebben flexwerkplekken, maar die kunnen ze wellicht niet betalen. Dus, nou, maar kunnen we daar iets op verzinnen. We hebben een moestuin. Als je een paar uur in de week in de moestuin wil helpen, mag je wel uh, uh, bij ons uh, komen flexwerk. Uh, uh, en zo gaan we allerlei kruisbestuivingen uh, bedenken om uh, nou ja, een, eigenlijk een soort minimaatschappijtje ja. te bouwen. Want bij dat café-restaurant komt straks die nieuwe buurt koffiedrinken, vergaderingetjes, verjaardagen vieren. Uit het hele land komen bedrijven vergaderen over verduurzaming. Ja. Die koplopers zitten er. En dat hotel, dat is niet om uh, bejaarden, al dan niet elektrisch ondersteund, uh, over, uh, over de hei uh, te sturen met een, met een fiets. Maar dat is eigenlijk een... een uh, een hotel voor uh, eindbazen en uh, bazinnen die een, een transformatieve week uh, uh, krijgen. Waarin ze zelf uh, erachter komen dat ze echt gemotiveerd zijn om, om te. Uh, ...veranderen, mm -hmm. want alleen als je zelf echt wil veranderen en er ergens ziet... ...ben je denk ik in staat om je bedrijf mm -hmm. uh, uh, te veranderen. En uiteindelijk willen we ze geholpen met allerlei denk- en doekrachten uit, on uit ons uh, netwerk... uiteindelijk uh, van die week naar buiten laten rollen met uh, de outlines... ...voor een verduurzaamd bedrijfsproces, een nieuw bedachte circulaire dienst... ...een veel inclusiever uh, HR-beleid, allemaal bouwstenen op weg... Naar die uh, nieuwe uh, economie. Nou, als je dan door je ogen aan kijkt, je hebt uh, sociale uh, uh, woningbouw uh, uh, met mensen met een kleine beurs. Je hebt daar de buurt komen, je hebt het bedrijfsleven over de vloer en je hebt daar eindbazen zitten. En die mingelen allemaal op die plek. Want dat is denk ik wel de kracht van de groene afslag. Mm -hmm. Alles en iedereen voelt zich daar uh, op zijn gemak. Uh, dan, dan, dan heb je eigenlijk een soort hele kleine mini-maatschappij. -maats en daar willen we in de toekomst wel wat mee gaan doen. Als, als, uh, ja, als dat werkt, uh, ja, dan kunnen we echt... meer maken dan nou, kun je er meer maken, maar dan, dan is het ook een een, een, een schaaltje voor dat hele grote Nederland, ja. waar we ding hele kleine dingetjes kunnen uitproberen. Ja, uh, ja. uh, uh, je blijft ook een beetje een concept te maken, hè? ja <laughs> ja. nou ja ja, dat dat, dat ben ik van van uh, oudsher natuurlijk ja. geweest, ook in mijn reclame tijd en ja. nou ja de cafeetjes die ik in Groningen heb gerund en opgezet. Mm. Uh, uh, opgezet uh, ja, dat, dat zit in de aard van dit uh, beestje, dit molletje. Nou, pensioenleeftijd heb je nog niet bereikt, maar als je die bereikt ga je waarschijnlijk ook niet stoppen of wel? Nou, ik had het toevallig gisteren nog over, niet over te stoppen, maar over het feit dat het eigenlijk heel vermoeiend is dat ik mijn creativiteit nooit uit kan uh, uh, zetten. En ik denk niet dat er, uh, als ik uh, 65, dat er dan een knopje, uh, uh, 68, 70 is, dat er dan een knopje Ui. is, dat hij dan ineens. Uh, uh, nee, is nee. Gewoon, gewoon lekker. Dus door. ik denk dat dat uh, altijd maar door uh, zal gaan, maar dat houdt me ook op de been. Mag ik je danken voor dit gesprek, Lucas? Ja, mag ik jou danken, uh, heel graag voor dit, gedaan uh, voor dit fijne gesprek. Heel graag gedaan en heel veel succes met alle plannen. Dankjewel. En dank je wel voor het kijken naar dit uh, ondernemersgesprek. Uh, ja, het is absoluut ook een ondernemersgesprek wat iets breder gaat dan alleen maar geld verdienen. Mm, mm, dat is wel duidelijk. Uh, als je nou zegt van, joh, ik vind dit soort gesprekken uh, heel leuk en dit soort onderwerpen heel leuk. Blijf dan even hangen hierna twee nieuwe. Heb je geluisterd naar de podcast. Laat me weten wat je ervan vindt in de reviews. En abonneer je ook vooral dan mis je helemaal niks meer voor nu. Dank je wel. Hoi.